Ondanks dat een verhaal vaak een opbouw heeft bestaande uit drie delen, betekent dat niet dat je ook maar drie schermen hoeft te tekenen. Pak een leeg storyboard werkblad en ontwerp en teken twee of drie extra scènes voor jouw verhaal. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er nog tussen het begin en het middenstuk? Of tussen het midden en het einde? Je zou ook een begin- en eindscherm kunnen ontwerpen. Met op het beginscherm bijvoorbeeld de titel en als eindscherm de namen van de makers. Teken nu je extra schermen. Dan laat ik je zo zien hoe je ze aan je app toevoegt. Fotografeer eerst de nieuwe schermen vanuit de app. Pas daarna de links aan. Let op, je moet ook de links van de oude schermen aanpassen. Als je een scherm invoegt tussen het begin en het midden, dan zal het eerste scherm naar je nieuwe scherm moeten verwijzen in plaats van naar het middenstuk. Succes! Is het gelukt? Goed gedaan!